Hallo, iedereen kent natuurlijk de verkoopborden in de tuin en bij appartementen zie je vaak van dit soort veeboorden of posters achter het raam. Een opvallend bord vergroot je verkoopkansen gewoonweg omdat je woning meer opvalt. Het is ook een goedkope marketingtool die 24 uur per dag, 7 dagen per week, door weer en wind voor jou het verkoopwerk doet. Het probleem bij appartementen is dat borden nauwelijks goed opvallen of niet lekker leesbaar zijn. Maar daar heb ik wat op gevonden en dat is het balkonspannen. Met spanhaken kan je deze aan de buitenzijde van je balkon ophangen, over de volle breedte, waardoor je appartement niet alleen beter opvalt, maar ook de maximale exposure krijgt. Zo, het spandoek hangt, de verkoop kan beginnen.